Wat is jong zijn en hoe ver kunnen we komen, op één adem? Want wanneer het gaat om je dromen en idealen, wanneer het gaat om je ambities, ik bedoel, dan kan je het me vertellen, maar liever wil ik het proeven. Ik wil het ruiken, ik wil het zien. Ik wil met je lachen om onze blunders, samen de routine ontvluchten. Namaken, berucht worden, veel verder dan de Randstad. Ik wilde altijd al thuis horen in de gruwelijkste crew van individuen. Het zelf proberen. Hard gaan en op mijn bek gaan. Nog niet wetende dat het altijd goed komt. Gewoon doen. Dat is hoe het bij ons begon. En die adrenaline is fucking verslavend. Altijd onderweg zijn, creëert de groei die ertoe doet. Dus we helpen elkaar dit rijk groter te maken. Ons rijk groter te maken. En daarvoor ben ik je dankbaar. Ben ik mezelf dankbaar. Dus ik wil je vragen om dichtbij me te blijven. Want jij weet ook dat we nog maar net begonnen zijn, wat is jong zijn?